Isaac heeft een gedragsstoornis. Wat kan hij doen? Dit is Isaac. Isaac heeft twee broers, een moeder en een vader. Hij woont drie jaar in Nederland. Isaac gaat naar school. Hij loopt graag met zijn vrienden op straat. Isaac is snel boos. Isaac heeft vaak ruzie. Als hij iets niet leuk vindt, is hij boos. Heel boos. Bijvoorbeeld als iemand zegt dat hij iets niet mag. Dan gaat hij schelden of slaan. Hij geeft anderen de schuld. Ook maakt hij wel eens dingen stuk. Isaak heeft hier veel last van. Iedereen is wel eens een keer boos. Maar Isaak is wel heel vaak boos. Hij vecht vaak. Veel kinderen vinden hem daarom stom. Of ze zijn bang voor hem. Isaac vindt dat eigenlijk niet leuk. Het is vervelend voor Isaac. Zijn vader zoekt hulp. De ouders van Isaac weten niet wat ze moeten doen. Andere ouders zeggen dat Isaac gemeen doet. Isaac doet dingen die je niet mag doen. Soms geeft de vader van Isaak straf. Isaak luistert daar niet naar en wordt erg boos. Hij wil hulp zoeken voor Isaak. De vader van Isaak belt de huisarts. Isaak en zijn vader gaan naar de huisarts. Isaak en zijn vader vertellen over het probleem. De huisarts luistert goed. De huisarts zegt dat Isaac hulp nodig heeft. De huisarts stuurt Isaac en zijn vader naar de psychiater. De huisarts en de gemeente kunnen hulp regelen voor kinderen. Een kind mag altijd iemand meenemen naar een afspraak. Iemand die het kind vertrouwt. Isaac en zijn vader gaan naar de psychiater. De psychiater is een dokter die mensen helpt door met ze te praten. Soms geeft de psychiater ook medicijnen. De psychiater luistert goed. Hij of zij weet veel van kinderen met problemen. Als je niet in het Nederlands wilt of kunt praten, dan kan je vragen om een tolk. Een tolk helpt met vertalen. Isaac gaat eerst kennis maken met de psychiater. Dan doet de psychiater onderzoek. Ze stelt vragen aan Isaac en zijn vader. En ook aan de school. Om te kijken welke problemen Isaac heeft. Daarna gaat de psychiater Isaac helpen. De psychiater vertelt dat Isaac een gedragstoornis heeft. Isaac heeft een gedragstoornis. Wat is een gedragstoornis? Gedrag betekent de dingen die je doet. Stoornis betekent dat iets niet goed gaat. Niet iedereen met een gedragsstoornis is hetzelfde. Veel kinderen met een gedragsstoornis zijn snel boos. Dan gaan ze bijvoorbeeld schelden. Soms stelen ze. Ze gaan niet naar de les op school. Ze pesten of ze maken dingen kapot. Of ze gaan slaan. Kinderen over de hele wereld kunnen een gedragstoornis hebben. Op elke school zitten wel kinderen met een gedragstoornis. Sommige kinderen zijn hiermee geboren. Je kan iets ergs hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld thuis of in het land waar je vandaan komt. De problemen kunnen erger worden als het thuis niet fijn is. Of als een kind weinig vrienden heeft. Isaak krijgt hulp. De gedragsstoornis is moeilijk voor Isaak. De psychiater helpt hem. Zij leert Isaak wat hij kan doen als hij boos is. En hoe hij problemen kan oplossen. En hoe hij beter vrienden kan maken. Ook de ouders en de leraar van Isaac krijgen hulp. Zij leren hoe ze Isaak kunnen helpen. Het gaat beter met Isaak. Door de hulp gaat het beter met Isaak. Hij is nog wel boos, maar hij heeft nu geleerd wat hij dan kan doen. Ook kan hij beter problemen oplossen. Hij heeft nu meer vrienden.